Goedenavond en welkom bij Bovee Meis webinar Cybercrime. Het kan jou toch ook overkomen? Voordat we beginnen wil ik even wat feitjes doornemen. U heeft op uw registratieformulier of aanmeldingsformulier twee vragen gekregen die luiden. Hoe groot acht jij de kans dat je slachtoffer wordt van cybercrime? 3% van jullie zei heel klein, 19% zei klein, 61% zei nou, niet groot, niet klein, 16% zei groot en 1% zei Heel groot. De volgende vraag die jullie hebben gekregen was, hoeveel kennis heb je op het gebied van cybercrime? Helemaal geen kennis is 15%, 40% zijn weinig kennis... 38%, dus samen toch al meer dan uh, 90% zijn niet veel, niet weinig kennis. Best veel kennis was 6 en maar 1% van jullie, dat is waarschijnlijk één persoon. En dezelfde die zei dat de kans heel groot is dat je gehackt wordt, heeft veel kennis. Dat is dat. Een paar wereldwijde feitjes over cybercrime. In 2019, dus dat is niet lang geleden, we zijn al een beetje een jaartje verder, duurde het gemiddeld 206 dagen, 206 dagen voordat een hack ontdekt werd. In 2021 zal er een tekort zijn van 3,5 miljoen cybersecurity professionals. Dus als je een baan zoekt, doe het nu. Ransomware zorgt elke 5 seconden voor een nieuw slachtoffer. 92,4% van de malware komt via e-mails binnen. En 60% van de hacks zijn gericht op jullie, de MKB. Mijn naam is Michael irish Stevenson en ik ben vanavond jullie presentator. Twee jaar geleden zaten we ook in een prachtige kantoor van Bovee mee over hetzelfde thema. Het feit dat we hier nu weer zitten zegt genoeg. De markt is groeiende, er gaan miljoenen in om. Het wordt ook steeds makkelijker om te hacken. Sterker nog, je hoeft geen hacker te zijn, wil je hacken. Je koopt gewoon een hack en je laat hem implementeren. Of je gaat via een wasmachine of een toaster, ik zeg maar wat extreems, via het IoT, Internet of Things, kom je overal binnen. Dus dat, het thema als ik zei, is cybercrime. We hebben hier aan tafel vier mensen, daar gaan we straks in mee spreken. We weten alles over dit thema. Eén uh, is Douwe, Henk, Axel en Mats. Jongens, welkom allemaal. We gaan beginnen bij Douwe, heel kort. Uh, Douwe, welkom. Kan je even vertellen wie je bent? Ja, dankjewel uh, Michael. Dan laat ik in ieder geval eerst beginnen dat ik het fantastisch vind dat uh, zoveel mensen zich hebben opgegeven voor dit webinar. Met ja. uh, meer dan 300 uh, deelnemers aan okay. dit webinar vanavond. Ik denk ook, ik heb al wat voorgesprekjes gehad met de mensen hier aan tafel, maar dat het ongelooflijk interessant uur gaat worden. Uh, mijn naam is Douwe Boeienga. Tien jaar geleden heeft Bovee mij aangesteld als directeur van Enra Verzekeringen, een onderdeel van Bovee mij. Maar sinds dit jaar is er een soort andere organisatiestructuur neergezet. En heeft, is binnen Bovee mij is de hele commerciële, alle commerciële functies zijn bij elkaar gezet van alle bedrijfsonderdelen, zoals de, de buitendienst, marketing, verkoopondersteuning. En een van die kolommen in die nieuwe entiteit, de commer commerciële pijler, dat is de uh, MKB-pijler. Ja. Ik ben uh, directeur MKB, dus verantwoordelijk voor de MKB-klanten van, uh, van BovenenMijn. Voor iedereen die kijkt, dus voor jullie. Uh, ja. waarom, waarom dit webinar? Waarom dit thema? Nou, je ziet dat het toch, uh, toch wel maatschappelijk steeds meer aandacht krijgt. Ja. Uh, je ziet ook steeds meer gebeuren. Uh, ik zie deze maand nog, het, volgens mij het Hof van Twente, wat nog gehackt is, uh, de gemeente in, uh, in Twente. Uh, volgens mij was uh, de vaccinleverancier uh, Pfizer, Pfizer was geprobeerd uh, gehackt te worden. Is dat zo? Pfizer is geprobeerd te te uh, ja, worden? Ja, dat, dat las ik. En, ja. uh, dus, het, ja, het, is, uh, het is wel een, is een dingetje. Ja. Cybercrime. Ja. En uh, tegelijkertijd weten ook onze klanten daar echt wel te weinig vanaf. Ja. Uh, dus het is dus, denk ik... Ongelooflijk interessant om hier met de experts aan tafel te zitten om er meer over weten te weten te komen. Zeker nog schaamt u zich niet. U bent, uh, weet u, ik, ik doe alsof ik alles uh, begrijp en, uh, en uh, weet. Maar ik, ik, de helft van de termen, dat is voor mij gewoon totale hocus pocus. Dus uh, luister goed, er zitten ook veel tips in. Uh, en die gaan, we ook, uh, die gaan de sprekers jullie vertellen. Dus... Wat wil jij dat mensen, onze kijkers, jou, uh, wat, wat, wat ze hier gaan leren? Nou, ik hoop na, dat na dit uur, de komende uur, dat uh, de deelnemers in ieder geval weten van uh, wat voor preventieve maatregelen ze zouden kunnen nemen. Om ja. ze toch een stukje te beschermen. Ja. In ieder geval ook ingesteld zijn van dat het hun ook kan overkomen. Want ja. hoe groot of hoe klein je bedrijf ook is, het kan iedereen overkomen. Ja. En dat je weet wat je moet doen op het moment dat het je overkomt. Goed, dus word bewust. Zeker. Luister voor tips. Ja, en uh, als je iets wil weten, neem contact op met Bovee Mij. Zeker. Ja? Oké, okay. hartelijk dank. Daarom nou, moet je gaan. Graag gedaan. Uh, we gaan, uh, jullie, zoals we zeiden, vorige keer zaten we samen in de studio, of uh, niet in de studio, uh, op het kantoor. Dat gaat nu helaas niet door corona. Voordeel is wel dat we A, veel meer mensen zijn. En B, jullie zitten gewoon lekker thuis in een badjas onderuit met een zak en een biertje. Of een koffietje en de hond aan de voeten. Uh, dus dat is allemaal mooi, maar het feit dat jullie thuis zijn betekent niet dat je uh, niet mee kan doen. We hebben een tool wat we gaan gebruiken, dat is Buzzmaster. Dat is niet alleen een tool, daar zit een mens aan vast, dat is Michel Michel Louve. Michel, wat gaan we doen? Hey, een hele goede avond. Mijn naam is Michel inderdaad van Busmaster. En ik ben er vandaag voor jullie om ervoor te zorgen dat jullie thuis ook input kunnen geven en al die ingewikkelde termen die voorbij gaan komen, dat je daar ook vragen over kan stellen. Uh, en daar heb ik een tool voor meegenomen en die tool die heet Busmaster. Ik zie dat een hele hoop mensen al zijn ingelogd. Mocht je nou nog niet zijn ingelogd, pak dan even je mobiele telefoon erbij, want die mobiele telefoon die gaan we vandaag gebruiken om dat gesprek met elkaar aan te gaan. Uh, en het is eigenlijk heel simpel. Als je je telefoon hebt, ga je naar je browser, je Safari of je Google Chrome en dan ga je naar busmaster.io slash En die link die staat uh, als het goed zo meteen ook bovenaan bij jullie op het scherm. En dan zie je ook al dat een hele hoop mensen zijn ingelogd en een hele hoop mensen die hebben al een plaatje geüpload, een selfie gemaakt. Um, dus doe dat ook vooral even, je mag eerst even je naam invoeren en vervolgens een plaatje kiezen die ik erin gezet heb of je mag een van de selfies, uh, of je mag een selfie maken natuurlijk. Dus Busmaster.io/bovemei. Zie ik daar Steve Jobs? En ja, ik heb Steve Jobs erin gezet. Ja, wij, wij zien het hier op het scherm. Ik zie uh, Steve Jobs. Ik vind dat het toch <laughs> mooi dat hij vanuit het uh, hiernaam als meedoet. Steve Jobs die doet vandaag mee. Uh, Freddie Mercury heb ik er ook <laughs> in gezet. Ja, die is ook beroemd voor zijn hackkwaliteiten. Ja, dat was ja. echt. sterk. <laughs> uh, Beyoncé. Ja. Uh, en had ik er nog eentje in gezet? Uh, wat was ja. het volgens mij? Mooi. Ja. Hebben we een paar vragen, nee? Of hoe, hoe werkt dit? We gaan beginnen met een paar vragen. Ja, dus om jullie een klein beetje een idee te geven van hoe dat het werkt... Uh, en om een klein beetje te kijken wie dat er allemaal meedoet vandaag... hebben we een paar opwarmvragen, zoals, zoals ik ze even noem. Mocht je nog niet zijn ingelogd, busmaster.io slash uh, En de eerste vraag, die gaat over jullie bedrijven. Het is een multiple choice vraag. Wat voor soort bedrijf heb je? Ik heb een hele lijst hier staan. Autobedrijf, carrosseriebedrijf, revisie, rijschool... Truckbedrijf, motorbedrijf, aanhangwagenbedrijf, camper- en caravanbedrijf. Dat is echt een hele waslijst, hoor. Ja. Auto, was en poetsbedrijf. Er zit echt van alles tussen. Ik vind het toch altijd jammer hè, als mensen anders zeggen. Dan heb je zoveel opties? Ik zou zeggen, als er wielen onder zitten. Uh, dat, dat je, wat voor soort bedrijf heb je? Iets met wielen. Iets met wielen. <laughs> uh, nou, ik zie toch wel uh, dat, dat voornamelijk de mensen die kijken zitten in een autobedrijf, Een klein deel is truck, komt van een truckbedrijf of een motorbedrijf. Aanhangwagenbedrijven ook 3% en tweewielenbedrijven 17%. Maar autobedrijven zijn toch wel zwaar vertegenwoordigd. Ja, als ik dit zo ja zo. Wel mooi. Um, tweede vraag is een klein beetje kijken wa waar jullie allemaal vandaan komen. En de vraag is, waar staat jouw bedrijf of het bedrijf waar je voor werkt? Uh, je hebt hetzelfde kaartje op je telefoon staan, dan kun je gewoon even klikken. Waar staat jouw bedrijf? Dit is ook wel weer een voordeel van een webinar. Hè? Je ziet dat mensen dan toch echt van uh, over het hele land komen. Uh, en, en dat is ook wel fijn dat je dan niet vanuit uh, Maastricht hier naartoe hoeft te rijden bijvoorbeeld. Ja, dat scheelt een stukje duurzaamheid. Uh, ook dat. Daar is het goed voor. Kijk, uh, we hebben één Olympisch echt... zwemmertje, zie ik. Overal vertegenwoordigd. Uh, Berry, die zit nog. Uh, Berry, kom maar aan wal, jongen. <laughs> Waar staat jouw bedrijf? Op een platform. Nou, mooi om te zien. Zeeland, Maastricht, net niet maar Dit is boven Maastricht, waar, waar Jo vandaan zit. Zit hard. Ja, Sittard, ja. Dat ik heb geen idee. Maar je ziet toch dat het wel uh, overal in het hele land. Uh... Ja, heel mooi. Mooi vertegenwoordigd. Friesland. Niemand van de eilanden. Friesland zit Friesland er ook. zit ja. er ook. zitten er ja. twee. Hilda zit in Friesland. Want die ken jij natuurlijk. Hilda Sinne, Hilda, ik krijg groeten van Henk. <laughs> uh, ga ik vervolgens een klein bruggetje maken naar een thema waar we het vandaag over gaan hebben? En het is wederom een multiple choice vraag. De vraag is: ben jij zelf al eens gehackt? Uh, ja, ik ben gehackt helaas, nee, ik heb geen idee of zeg je nou dat ga ik jou helemaal niet vertellen. Mag ik uh, ervan uitgaan dat die mensen die zeggen dat ga ik jou niet vertellen dat dat dus een ja is? Dat lijkt mij wel. <laughs> 70% nee, dat vind ik toch grappig, daar gaan we straks op terugkomen. Ja het kan ook zijn dat die 5% dat ga ik je niet vertellen eigenlijk niet durft toe te geven dat ze geen idee hebben. Dat kan. En ik denk ook dat een aardig percentage van die 66% die nee zegt, uh, het gewoon niet weten dat ze ooit gehackt zijn. Maar je of... ziet toch ook dat 9% wel al ooit gehackt is. Ja, ik ben benieuwd hoe die zijn, hebben gereageerd. Uh, en ik daar... ben ook wel benieuwd hoe, dat die 61% of ze zeker weten dat ze wel eens zijn gehackt. Ja, ja, ja. ja. Interessant. Uh, aantal medewerkers. Hoeveel medewerkers werken er voor jouw bedrijf? Ik heb een hele lijst hier ook wel staan. Geen personeel kan natuurlijk ook, als je zelfstandig bent... Dan heb ik 1 tot 10, 11 tot 25 en de grootste is meer dan 250. Maar ik denk niet dat we die er vandaag tussen hebben zitten. Uh, geen personeel, 17 procent. Oh toch, meer dan ja. 250, er komt toch geen iemand bij. Ja, mooi. Uh, de helft 1 tot 10 uh, en 20 procent 11 tot 25. En daarboven worden de percentages toch, uh, toch wat dunner. En ook 13 procent zegt zonder personeel. Het zijn dan freelancers, neem ik aan of het ook mee. Oké, okay, een mooie verspreiding. Uh, 1 tot 10 is toch wel uh, sterk de helft. En de rest is ook wel vertegenwoordigd. Mooi. En we hebben nog één om... laatste vraag voor ik jou het woord teruggeef, Michael. Ja. Het uh, gaat over computersystemen. Ik bedoel, alles wat we doen, alles wat we hier vandaag doen, het systeem waar jullie nu mee stemmen, dat gaat ook via computersystemen. Uh, Hoe lang denk je nou zonder die computersystemen te kunnen werken? Dan denk je ongeveer een dag, dan, dan moet ik ze wel weer echt hebben. Toch wel een midweek, één tot vijf dagen, ik kan een week zonder, of ik zou het echt niet weten. Ongeveer een dag. Eigenlijk had hij nog bij moeten staan, nog geen vijf minuten. Want ik denk zelf, dat ja. ik doe, als ik nou zo ook nadenk, doe ik alles doe ik met de computer. Je backup systemen, alles. Je data. Um, ik denk dat we mooie, mooie intro's hebben. Dus 80% heeft eigenlijk de hele dag door computersystemen nodig. En 9% is al ooit gehackt. Um, ik denk dat we vandaag werk aan de winkel hebben. Uh, stuur vooral ook je vragen in gedurende dus de tafelgastgesprekken die we hier hebben. En dan zie ik er zo terug. Ja, dankjewel Michel. Ja, wat Michel zegt, gedurende de gesprekken met de, de tafelgasten kunnen jullie dus vragen infietsen. Michel zal af en toe onderbreken als er een goede vraag is. En uh, ook aan jullie heren. Onderbreek gewoon als, als je denkt het is relevant. Ja? Uh, het structuur is dit. We hebben één spreker die is gehackt helaas. Wij gaan met hem spreken over hoe dat is gebeurd en wat eruit is gekomen. Eén iemand die gericht is op MKB en uh, daar een specialist is in de beveiliging daarvan En een ander die gespecialiseerd is in de zwakke plekken vinden. En uh, daar mensen op te wijzen en hoe je die ook kan dichten. We beginnen bij... Axel Janssen, hij is directeur van JAZO Zevenaar BV. Axel, hoi. Goedenavond. Goedenavond. Het is een beetje jammer dat ik jou moet introduceren als zijnde slachtoffer van de hack. Ja, ik ben net als specialist geïntroduceerd. Dus oh, specialist uh, dat... in de ja, Helaas in ben hack. ik dat geworden, ja, als, als slachtoffer. Ja, ja. Maar ja, er werd ook iets gezegd over schaamte. Ik, uh, ja. ik denk dat dat bij jou misschien anders ligt, anders zou je hier niet zitten. Uh, ja, ik, uh, ik heb wel mezelf voorgenomen om juist uh, mijn ervaring te delen. Ja. Dat heb ik ook meteen gedaan naar collega-ondernemers. En ik denk dat dat uh, toch verreweg de beste keuze is dan het uh, in, in de doofpot te stoppen. Ja. En uh, ja, nou goed, je krijgt ook wel bijval en ook hulp. Dus dat is ook wel fijn. Om even voor, om te beginnen, heel kort over jouw bedrijf. Wat, wat doe je? Wat doet jouw bedrijf? Uh, wij zijn uh, specialist in toegang, ventilatie en afscherming. En het bekendste product dat wij hebben dat zijn die mooie deuren met die bliksemfitsen erop. Ja, zo'n zwaar metalen... Ja, levensgevaarlijke hoge spanning. Zeg maar. ja, ja. Dus uh, wij werken met, uh, met, met 85 mensen en we zijn dag in dag uit voor dat soort producten bezig. Okay. Ja, dat was mijn volgende vraag. Hoe groot is jouw bedrijf? Ook relevant voor jullie thuis? Ja, we uh, zitten in de 5%-categorie, zag ik zo net, uh, van de kijkers ja. staan. Okay. Ja. ja, ik denk weet je als het is grappig. Ik denk dat sommige mensen denken, ja, ik ben een eenpitter. Ik ben niet interessant of, uh, weet je, ik heb 85 mensen in dienst. Vergeleken met Shell ben ik niet interessant. Ik denk dat dat toch wat genuanceerder ligt. Uh, hoe goed is jouw bedrijf, was jouw bedrijf, uh, beveiligd voor online, voor cyber, tegen cybercrime? En we hebben daar best wel fors in geïnvesteerd toen die tijd. En ik dacht dat ik heel goed beveiligd was. Ja. Ja, we hebben deze vraag geloof ik ook. Uh, Michel, klopt dat voor iedereen thuis? Uh, ja. Uh, is, jongens, dus pak je telefoon er even bij, je hebt hem waarschijnlijk. Ik zie dat een vans. hele hoop mensen al de telefoon erbij hebben, er komen heel veel vragen ja, binnen. Uh, maar de vraag die we aan jullie hebben is, hoe goed denk je dat jouw bedrijf online beveiligd is? Heel goed, uh, ik denk wel redelijk, niet zo goed of geen idee. Ik ben er eigenlijk niet mee bezig, dat kan natuurlijk ook, Het is de verantwoordelijkheid van iemand anders. Grappig dit. Hoe goed is jouw bedrijf online beveiligd? Hoe goed denk je dat jouw bedrijf online beveiligd is? Jij dacht redelijk goed, hè Axel? Ja. Oké. Okay, nou ja, ja dus zo, dat zo is. zelfs een, een beetje in de linkercategorie misschien zelf. Ja, van. misschien tussen heel goed en redelijk goed. Ja. Huh? Uh, ja. Ja. ja. Ik ken je het verhaal natuurlijk een klein beetje, uh, dus ik denk dat het iets meer is dan redelijk. Maar uh, we gaan even terug naar de vragen en, en Axel, ook dus voor jou. Hoe vertel? Hoe gebeurde het? Wat gebeurde er? Um... Wij, uh, op, op vrijdagmiddag, 12 uur, eigenlijk 1 minuut over 12, een collega van ons die een mailtje openklikt, die van onze scanner was gestuurd. En uh, hij dacht wel van, ik heb, ik heb toch niks gescand, hè? dit weet je dan allemaal achteraf. Ja. Uh, op dat moment uh, handel je gewoon. En hij opent die mail. Nou, er was verder ook niks interessants. Of eigenlijk was er een lege pagina die gescand was. Dus hij dacht al van, nou dat is raar. Ja. Dus ging lekker de pauze in. En na de pauze, toen onze productie ging opstarten. Dat heeft ongeveer een half uurtje geduurd, die pauze. Toen kwamen de eerste klachten binnen, dat uh, bepaalde bestanden niet meer bereikbaar waren... en uh, dat tekeningen niet meer te openen waren. Nou, op dat moment kreeg onze IT'er de eerste telefoontjes van... hé, hey, het werkt niet. Hè? Dat, is dan, nou, dat werkte dan niet, ja, ik kan er niet bij. Dus dan is, nou, daar gaat dat tijd overheen. En op dat moment uh, uh, zagen wij dat bepaalde directories al helemaal met bepaalde files... puntsepto was het bij ons, uh, eigenlijk versleuteld waren. Ja. Nou, toen brak de blinde paniek uit. Um, ik was op dat moment niet op de zaak. Niet dat ik iets kon doen hoor. Maar ik kreeg een telefoontje met uh, de boodschap van ja, we gaan het uh, surfpark uitzetten. We gaan alles uh, ontkoppelen en we gaan het uitzetten. Want er gebeuren dingen en we hebben er geen grip op. In een maand met een bedrijf met 85 man heb jij een IT-afdeling. Uh, ja. Uh, dat is het. Dus zodra zij zagen dat het versleuteld was... Boom. Nou, plus dat er gewoon heel veel activiteit op het netwerk was, wat zij ook dus zagen. Ja. En ze vroegen mij van, realiseer je wel wat dat betekent? Ik zei, ja, dan kunnen we niet meer werken. Hè? Ja. Dus, dus hoe lang kan je zonden? Ik, die vraag werd net gesteld. Ja. Ja, wij dus eigenlijk geen minuut, nee, want precies. wij lagen per direct stil. Ja. Um, nou, dus ik kwam inmiddels op de zaak en toen was men uh, bezig met allerlei, allerlei dingen te unpluggen, zeg maar. Dus uh, computers uh, eruit te halen, uh, servers plat te leggen, nou, dat was blinde paniek. Dus een van de tips, hè, je vroeg net ja, al van, geef tip, ja? die tip eens aan de aan kijker thuis. Um, heb een plan. Ja. Wij hadden geen plan. Ja. Uiteindelijk hadden we het gelukkig nog wel zo goed voor elkaar dat we, dat we uh, uh, iemand belden. En dat puur per toeval. Uh, op mijn LinkedIn of, uh, kanaal kon ik zien van, nou die heeft daar verstand van. En ik belde hem. Hij zei van, nou ik uh, neem aan dat je al pizza besteld hebt. Dus dat was <lacht> een hele nuchtere opmerking. En, uh, en hij, uh, hij kwam bij ons en, uh, en uh, we gingen eigenlijk de hele wereld over. Het was iemand van McAfee. En uh, die kon ons goed helpen, gaf bij ons rust. Maar het was dus toeval dat hij in jouw netwerk zat, eigenlijk. Ja, ja. via LinkedIn ja. Uh, ging ik op zoek en toen dacht ik van ja, ik ken hem gewoon, dus welkom ja. niet meer. Ja, en hij nam ja. ook nog op. Dus dat, was, jij, ook, dat uh, was echt ja. heel veel mazzel. <laughs> uh, maar ja, op dat moment konden wij iedereen naar huis sturen. Want uh, en dat was ook de boodschap van: ja, uh, ja, ga maar naar huis. Want we konden niks. Nee. Ook een tip. Um, op maandag krijg je dan die vraag van ja, maar dat was toch wel betaald verlof hè? Ja, precies, dat was dat, ja, dat wou ik jou net vragen. Daar komen we zo op terug, want ik ben geïnteresseerd niet alleen in zo'n haak. ik kan me voorstellen dat dat de menselijke eh, kant. Ja, ja, precies. Het pakt je je systeem, het pakt je files, dat weet je allemaal, maar men vergeet denk ik wat er omheen gebeurt, de satellietimpact uh, op, op, daar, daarvan. Maar daar komen we straks op. Okay. Even één ding: jij, jij bent gehackt, je belt die kerel, hij zegt: heb je pizza besteld? Ik ben een pepperoni-fan voor de volgende keer. Uh, maar dacht jij aanvankelijk, voordat dit allemaal gebeurde, ik ben niet interessant voor hackers? Ja. Dacht je dat? Ja. ja. En waarom? Ja, Sta niet bestil nee. Wat moeten ze bij ons zoeken? Ja. Uh, je, je, in eerste instantie. We hadden ook op dat moment nog niet van ransomware gehoord. Dat was ook best wel voor ons ja was gewoon geheel nieuw. Ja. En uh, kijk dat mensen informatie stelen of wat dan ook binnen ons bedrijf, hadden we zoiets dus van ja, daar zijn we niet echt interessant voor. Maar vooral dat ransomware effect. Ja. En, en dat was bij ons ook echt aan de hand. Ja. Uh, ja, daar hadden wij nog uh, geen minuut over na. ga ik even naar Henk. Henk, uh, Henk van E., uh, en directeur MKB Cybercrime in uh, Leeuwarden. Ja. Uh, voor de kijkers thuis. Ik zei het net al. Ransomware, IoT, you name it. Uh, kan je in, in korte zin vertellen wat ransomware is voor de kijkers? Voor diegene die het niet weten. Um, <coughs> ransomware is een uh, manier waarop bestanden versleuteld worden. Dus dat is software die ervoor zorgt dat er um, een sleutel, een unieke code op bestanden wordt uh, gezet. Met bijvoorbeeld inderdaad de extensie, hè, de, de naam die erachter staat, waardoor je ook uh, ziet welke groepering het uh, versleuteld heeft. En dan uh, zeggen ze, geef mij zoveel geld en dan krijg je je files terug. Dan krijg je de, de sleutel om de bestanden te uh, ontsleutelen. Ja. En dat doen ze ook op een heel klantvriendelijke manier overigens. Want ze hebben er ook belang bij om je zo goed mogelijk te helpen. Ik denk dat dat bij jou uh, anders liep. Nou, Wij zijn daar niet echt op ingegaan. Hè. We hebben wel dat mailtje gehad. Weet ja. um, je waar het vandaan kwam uiteindelijk? Ja, nou, we, nee, ik ga niks noemen. Nee, nee, nee, Oké, okay, <laughs> prima. Ik ja. weet het niet. Maar, nee. uh, er werden wel uh, suggesties gewekt waar ja. in een bepaald werelddeel waar je ja, vandaan ja, kwam. Okay. Um, wij, uh, wij zijn daar niet op ingegaan. Wij hadden zoiets van we gaan nu kijken hoe we dit kunnen redden. Uh, met onze... Nou, onze contactpersoon hebben wij uh, over de hele wereld uh, informatie verzameld. We hebben een, een antivirus gekregen op dat moment, dus we konden het redelijk containeren. Wacht even, wacht even. Uh, je bent al gehackt. Ja. Uh, je weet als ransomware, je neemt contact op met die kerel. We hebben weer die pizza. Ja, die, dat is echt die, puur die... mazzel. Oh, nou, nou, ja, maar en dan, nou, en dan nou. zeg je uh, uh, antivirus. Ja. Had je dat niet? Wij hadden een virusscanner. Ja. Uh, maar virus een is altijd te laat voor nieuwe virussen. Ja. Dus uh, ook, er zijn mogelijkheden, dus laat, laat je daarin adviseren, zou ik aan zeggen, als tip. Tip 3? Precies, wat er uh, wat, uh, wat, uh, in de markt te koop is, zeg maar, om in ieder geval... Een vier scan is goed, hè, ja. uh, maar altijd te laat. Ja. Uh, um, ja. Dus om dan vervolgens de boel te herstellen, want dat was wat, wij, uh, te doen, uh, wat ons te doen stond. Uh, gelukkig hadden wij goede backups, wij maakten snapshots gedurende de dag. Daar zat gelukkig het virus niet in en we konden de snapshots terugzetten. Maar dat heeft ons wel met, met vier man, uh, tot, tot zondagavond zijn we echt continu bezig geweest om alles weer terug te zetten. Uh, en toen waren we er nog niet, maar toen konden we in ieder geval ons bedrijf weer opstarten. Dus je hebt eigenlijk geluk gehad. Je bent op een vrijdag midden ja. van de dag gehackt. Ja. Uh, je gaat zaterdag en zondag toch dicht. En, uh, en maandag kan je weer het werk. Het is leuk, We gaan, wacht even, niet leuk. Maar wat wel leuk is, is dat er veel vragen binnenkomen. Ja, ik probeer even in te haken, want René nee, die die nu Op dit moment kun je dit dan bijvoorbeeld voorkomen door in de cloud te werken? Uh, dat is denk ik een vraag die uh, Henk kan beantwoorden, of Mat. Je, je verlaagt het risico. Ja. Dus het is, uh, Je moet altijd kijken ten opzichte van hoe heb je het nu geregeld. Ja. En als je het nu helemaal lokaal hebt, dan is de cloud uh, een... een een maatregel om te voorkomen dat je slachtoffer wordt, uh, kun je het helemaal uitsluiten? Nee. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Universiteit Maastricht, die had het ook alleen in de cloud uh, mm. toen ze gehackt waren. Mm. Uh, hackers hadden toegang tot die uh, manier van backup in de cloud uh, en die waren dus ook versleuteld. Dus dan hebben we het eigenlijk over gelaagdheid en meerdere, meerdere Precies, systemen ja, benutten. Precies, slot op de deur. Uh, ja, als ze daar dan eenmaal achter zijn, dan ja. ben je alsnog kwetsbaar. Uh, het is wel beter... Vaak ten opzichte van hoeveel mensen nu werken met alleen een lokale pc in hun bedrijf. Dus de cloud, dan maak je het wel een stuk veiliger mee. Ja. En uh, nog één, één laatste vraag. Want uh, Romy die vraagt, ik hoorde dit net ook, wat is nou een snapshot wat je gemaakt had? Dat kan jij wel vertellen, hè Axel? Nou, je maakt een, uh, een, een foto van op dat moment jouw, uh, jouw uh, veranderingen zeg maar in jouw uh, dataset. Ja. Hè? Dus... dus uh, je hebt ergens een backup gemaakt en je snapshot daarna de veranderingen en samen kan je dat weer voegen tot een backup. Dat is eigenlijk wat wij doen. Ja. En, okay. uh, tenminste, Henk, zeg ik het zo? Ja, het is, ja en het is vaak een snelle manier als je een bestandje kwijt bent om hem weer terug te kunnen zetten. Uh, maar dat is na het nadeel dus als die ook gehackt zijn, hè, je online faciliteiten, dan heb je uh, Ja, we komen straks bij die gelaagdheid. Want dat is ja, dat is een tip. Ja. Nee, uh, daar kom ik straks. Tip 4 komt er zelf aan. Wat, uh, wat had je eerder moeten doen? Wij hadden, ik denk dat we onze medewerkers nog beter hadden moeten instrueren. Hè? Dus het, het, het klikken op bestandjes. Uh, blijkt ook dat mensen in het bedrijf eerder iets openen dan dat ze dat thuis doen. Uh, ja. Nou, dat is wel iets wat wij daarna als propaganda van jongens, denk echt goed na wat je doet. Nou, en uh, vooral nu, nu iedereen thuis werkt. Ja, uh, wij, uh, wij hadden ons toch eerder ook moeten laten hacken. Dus... Ja. Die wil ik ook graag als tip meegeven. Vijf. Ja, we hebben dat echt uh, we hebben dat te laat gedaan eigenlijk. Ja. Het heeft best wel wat zwakheden uh, blootgelegd. Ondanks dat we dachten het goed voor elkaar te hebben. Uh, dat wil ik, daar wil ik straks nog even bij Henk op terugkomen. Maar een laatste vraag is: we hadden het in het begin over. Weet je, als je gehackt bent, dan klinkt dat zo: uh, je, je data wordt gehackt, het is je computer, het is je dit, hoe is je dat. Wat is de soft side? Wat is de, de menselijke kant? Wat, wat heeft het, wat voor side effects zijn er geweest uh, en wat voor impact hebben die gehad? Ja, ja bij, bij, bij mij persoonlijk alleen al, hè, gewoon toch al de, de, de woede, de onmacht die je hebt op zo'n uh, situatie. Um, en daarnaast de mensen die dus, die dus op dat moment niet konden werken. Nou, uh, op zich sommigen die pakken dat heel nuchter op en die zeggen van, nou, ik ga lekker naar huis en uh, prima. Ja. Um, maar dat heeft echt wel maanden doorgezeurd voordat we daar goede oplossingen voor hadden van hoe, hoe die uren te vergoeden. Natuurlijk zeg je van nou we vergoeden al die uren. Maar uh, ja. ja er was productieverlies dus er moest uiteindelijk ook weer productie ingehaald worden. Ja. Ook daar moet je dan weer afspraken over maken van ja maar die overuren ja die wil ik al uh, dik betaald. Dat komt mij niet ja, uit. Ja, ja, dus ja helaas ja, ja, ja. gebeurt dat. Ja. Um, uh, uiteindelijk hebben we best een heel mooi team. We zijn er wel uitgekomen maar die, dat heeft wel maanden geduurd. Uh, plus de hoge investeringen die we daarna nog hebben moeten doen. Uh, die dan weer persoonlijk en ook aan de organisatie vreten. Om uh, te zorgen dat je niet 1, 2, 3 weerslachtoffer wordt van ransomware. Of iets nee. Ja, duidelijk. Ja. Oké. Okay. Uh, ik zie dat er ontzettend veel vragen binnen zijn gekomen. Uh, het is heel leuk. Ja. Ik, ik wil eigenlijk uh, ik wil nog een paar beantwoorden. Ja. Dank je wel. Axel, dank je voor je openheid. Ik denk dat dat echt belangrijk is om om te doen. Dus ook voor jullie thuis, als dit gebeurt, ga vooral de hoort op en ga erover praten. En uh, zoek iemand die je kan helpen. We gaan even wat vragen over dit doen. Toen, maar, Micha. Ja, ik krijg je heel veel vragen die we later onder gaan behandelen, maar deze wil ik toch even eruit halen. Gaan we toch even iets weg van het menselijke? We hebben heel veel ondernemers die kijken. Ja. Um, en dan gaat het natuurlijk voor een groot deel altijd over geld. En je vertelde al dat je een aantal dagen daarmee kwijt was om, uh, om het hek op te lossen als het ware. Maar wat kost dat een ondernemer nou gemiddeld als je op deze manier gehackt wordt? En de tweede vraag, hoe lang staat het bedrijf dus stil? Ja, dan nou ga er maar aan staan. Ik denk dat dit heel erg ligt aan een, een aantal factoren. Uh, ik, ik kan me voorstellen ja. dat jij niet wil vertellen wat het verlies was of wat het je gekost heeft. Maar we, hebben het, we hebben het ook we hebben het bewust niet uitgerekend. Nee. Maar uh, <laughs> stel dat het op een maandag gebeurd was, daarom zei ik, wij komen redelijk goed weg en dat hangt echt met toeval aan elkaar, zeg maar. Mm. En als dit op maandag gebeurd was, dan hadden we op z'n vroegst denk ik op een, op een donderdag weer echt weer opgestart. Ja. Nou, dan ben je gewoon dagen productie met 85 man, want we konden echt heel weinig zonder computer. Ja. Natuurlijk kan je wel iets doen, uh, nou ja, dat kan iedereen uitrekenen met zijn eigen huurtarief, wat dat dan gaat kosten. Ja, en je productieverlies, et Productieverlies, die ja. je later ook nog weer moet halen. Ja. Ja. En, en dat is nog uh, afgezien van de gevolgschade, die denk ik ook niet in een, in een cybercrime-verzekering te vatten is. Maar als jij te laat levert naar je klanten en die hebben daar weer last van, et cetera, et cetera. En klantverlies wellicht, dus lang-term verliezen. Ook dat. Ja, oké. Okay. Ik denk dat dat een hele moeilijke vraag is om te beantwoorden. Ja, kijk, het ligt ook sterk aan de welke maatregelen heb je genomen. Als je geen backup hebt of een backup van een maand geleden. En hoe minder maatregelen je genomen hebt, des te meer kosten je hebt om de boel te herstellen. Ja, dat lijkt me te of je betaalt de ransomware, wat ook natuurlijk gebeurt. Nou ja, Maastricht was 2 ton. Maar een gemiddelde ja, dat is zomaar 20.000 euro. Ja. Ze weten vaak ook precies hoeveel je kunt betalen. Ja, nee zeker. Ja. Um, voor jullie thuis, al deze vragen worden ook bewaard. Uh, dus niet alle vragen kunnen we hier beantwoorden. Het zou wel heel leuk zijn, maar dan zitten we hier morgenochtend nog, zie ik. Um, dus wat we gaan doen, die krijgt uh, Bovee mij. En ik, jij hebt al gevraagd of je een aantal van die vragen misschien zou kunnen krijgen. Wellicht, we worden die achteraf <laughs> nog behan uh, behandeld. Ja, jullie krijgen ook een samenvatting. Dat is goed dat je het zegt. Uh, er is een mailtje wat morgen uitgestuurd wordt naar jullie. En daar staat van alles in, een samenvatting. Het wordt ook opgenomen, dus ik weet niet wat BOVME daarmee gaat doen. En ik wil jullie ook even verwijzen naar bovme.nl slash cyber, waar het een en ander in staat over dit gesprek. En later zullen er ook tips aan jullie worden gegeven vanuit BOVME. Ja? Nou, Axel, uh, hartelijk dank. Uh, ontzettend rot voor je, maar alles staat weer, wel weer op de rails, heb ik begrepen. En uh, anders zou je hier denk ik niet zitten klopt, je ziet er wel rustig uit, dus dat is goed. Uh, blijf ja. vooral en, en bemoei je met de discussie. Uh, Henk, welkom. Uh, waar zijn we? Ja, we zijn. Ja. Ik ga even wat vragen over het typische uh, beeld van een hacker. Ik bedoel, hier zit er een. Mogen we even de camera op mats? Mats Dekker, de ethisch hacker, wat een waanzinnige naam. We komen straks bij jou. <laughs> uh, maar uh, ja, ik, Mats kan alles zijn. Is er een bepaald profiel van een hacker? Je hebt uh, verschillende soorten hackers. Je hebt natuurlijk uh, de geheime diensten van landen die mekaar uh, hacken. Maar de grootste groep en waar ook veel MKB last van heeft, dat is gewoon uh, georganiseerde criminaliteit. En dat zijn uh, bendes die in Oost-Europa zitten, Noord-Korea, China in dat soort landen waar ze ook vaak door de uh, staat ge, gesponsord worden. Um, ja. En die werken vanuit het buitenland, dus de pakkans is laag. En dat is de, de gebruikelijke tegenstander, zeg maar. Plus een groeiende groep uh, van jongeren die ook steeds makkelijker toegang krijgen tot allerlei programma's, stoeltjes. Uh, maar goed, daar zal Mats, denk ik, wat meer van laten zien. Hekken is echt kinderspel geworden. Ja. Je hoeft niet meer uh, een wiskit te zijn en het is... Um, te bestellen op internet, alsof je bij bol.com wat bestelt, kun je een phishing-aanval bestellen. Ja, dat wou ik dus ook vragen, het is, het, het, ja, de markt is groeiende, hè? het is sterk, maar hoe sterk, heb je daar een... Ja, nou dat vind ik lastig te zeggen, ik kan wel zeggen van het is niet meer de vraag of je gehackt wordt, maar meer wanneer. Echt? En dat geldt, of je nou klein, groot, uh, in welke sector je zit, dat maakt eigenlijk niet uit. Hackers werken net andersom. Ja, en is het, is het gewoon dat ze zoeken naar zwakheden? Wat is het? Ik bedoel, uh, ja. Ja. Nou, er wordt vaak sterk geautomatiseerd uh, gezocht naar zwakheden die bekend zijn of juist alleen nog maar bij hackers bekend zijn. Ja. Dat kan uh, een, een softwarefoutje zijn in een, een boekhoudpakket, in een Windows uh, programma wat je hebt. En, uh, en wat je nu ziet is ook heel veel uh, programma's om thuis te werken. En daar wordt ook speciaal dus naar gekeken of je die kunt aanvallen... En dat gebeurt volledig geautomatiseerd. Ik kan me voorstellen nu dat iedereen thuis werkt ook. Het is zo, iedereen vraagt voor verschillende platformen. Je moet Teams hebben, dit hebben, Zoom hebben, wat hebben, dat dat, dat dat. Je wordt er helemaal gek van. Ja. Uh, dus uh, je, je, ik merk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben bij mezelf, dat ik denk, ja, het zal wel klik. Weet je? Ja, en. nou ja, dat is ook de menselijke geest of de brein. We zijn gemakzuchtig ja. en dat doen we dan inderdaad. Um, dus en dat betekent ook dat we daarmee dus ook op linkjes klikken, omdat we hè, bijvoorbeeld bang zijn dat we iets missen of dat een, uh, een boete niet betaald is. Ja. En juist die emotie, daar maken mensen misbruik van, uh, of hackers. Ja. En ook die gemakzucht inderdaad. Ja, precies. Wacht even. Ik wil eventjes naar Michel. Wij, wij, ik bedenk me net, Axel die zei iets, heb een plan, komen we straks op terug ook. Uh, en kunnen we even naar die vraag gaan en daarna naar een vraag uit het publiek aan uh, ja, Henk? Aan Henk, ja, ja zeker. Uh, het is wederom een multiple choice vraag. Uh, heeft jouw bedrijf nu op dit moment al een uitgebreid stappenplan in het geval dat je gehecht gaat worden? Uh, wanneer je gehecht gaat worden? Moet ik wanneer, ik. ja precies. Uh, <laughs> uh, ja absoluut, hebben we zeker. Uh, oh we hebben een beetje de grote lijnen uitgedacht wat we kunnen doen. Uh, nog niet, maar we zijn ermee bezig. Of nee, dat hebben we niet. Laat het nog even zo staan. Uh, laat hem even staan. Henk, als jij hier naar kijkt, jij had het dus niet. hè? Nee, je had het niet. Uh, verbaast dit jou als je hier naar kijkt? Nee, het verbaast me niet. Uh, baart me wel zorgen. Ja. Um, en tegelijkertijd wordt er ook vaak heel spannend over gedaan. Hè? Van een, een stappenplan, een noodplan. Ja. Maar het kan al een simpel A4'tje zijn met een telefoonnummer van uh, bijvoorbeeld het LinkedIn contact van een iemand die er verstand van heeft. Tip. Um, en ja. je moet het misschien zo zien: van stel dat je als directeur-eigenaar op vakantie bent en uh, je partner zou het moeten overnemen. Wat voor informatie heeft ze dan nodig om uh, aan de gang te gaan? Ja. Dat, is, ja, dat kan op één A4'tje, dan ben je al een heel stuk geholpen. Zeg maar. En is, daar een soort van, is het makkelijk om een template-protocol ergens te maken? Ja, er zijn eindeloos veel plekken en dat zit ook in de tips achteraf. Uh, maak een stappenplan, en volgens mij op de site van MKB Nederland, uh, maar ook. Ja, er is op heel veel plekken en die informatie wordt beschikbaar gesteld. Ja, okay. um, het idee dat, dat, dat van die nerds hebben het over gehad, dat is gewoon niet meer zo. Nee, ik durf ja. zelfs te beweren. Nou, misschien leg ik de lat hoog, dat, dat jij en ik dat ook kunnen. Echt? Um, het, is, um, ja, het is gewoon echt heel eenvoudig geworden. Zit ik, zit ik in de verkeerde handel? Dat weet ik niet, Michael. Nou ja, nee, we hadden het. Nee, en dat zeg ik natuurlijk, is het onzin. Maar we hadden het over um, geld en hoeveel er. Uh, uh, Hoeveel het mensen kan kosten, maar ja, weet je, ik kan me voorstellen dat als je een bank hackt of een, volgens mij horen we dat trouwens nooit, en betaalt de bank gewoon, uh, maar wij zijn kleine bedrijven, deze mkb'ers, 55% was uh, 1 tot 10 werknemers, jij zei je hebt 85%, dus ik kan me voorstellen dat dat al iets interessanter is, misschien denken jullie thuis, ik ben toch niet interessant? Nee, als je bedenkt hè, dat een, een, een phishingcampagne of een hack uh, kopen of, of maken, dat, dat is, dat is uh, erg goedkoop geworden. Wat is een phishingcampagne? Dat is uh, dat je een, uh, hoe heet het? een malware probeert te installeren bij een bedrijf bijvoorbeeld. Zijn phishing mail verstuurt. Dat zijn je... moeilijke termen. Hè? hoor je Ja, weet je, jongen, ik zit <laughs> ook meer te vissen. Hey, ja, ja dat je is een vissen. leuke, leuke woordspeling, phishing. Maar dat is ja. uh, de manier waarop hackers proberen binnen te komen. Ja, ja. Maar dat, is, dat kost uh, een uur werk en dat, is, uh, dat kost dan 50, 50 euro, 100 euro. En als je dan bedenkt dat je vanuit het buitenland opereert uh, en dat is al, dan is dat heel snel lucratief, zeg maar. De ja. pakkans is laag um, en bedrijven zijn al snel interessant. Ik bedoel, als je. Ik verdien niet in een uur duizend euro. Nee. Maar massa is kassa. Dan? Ja, dus, uh, absoluut. Ja, oh ja, ja, dat is wat je ook ziet. Hè? Dat uh, ja, jongens uit uh, Moskou verdienen 10.000 euro per dag aan dit. Hoe, wat zeg je? Net, ik zag net een mooie vraag voorbij komen: ja. Van, ja. Uh, ja. Denk je kan op. ik me als bedrijf zijnde laten hacken? Uh, ja, die ja. staat ergens ertussen. Ja, van, uh, van Bas. Kan je je bedrijf ja. laten proefhacken? Ja. Zodat we nou, wij hebben dat gedaan. En uh, te laat natuurlijk, achteraf. Maar uh, zeker aan te raden. Dus er zijn, uh, zijn partijen die dat aanbieden. En uh, volgens mij heeft Bové nu ook een uh, mogelijkheid. Ja. Uh, en uh, ik zou dat zeker aanraden. Ja? Ja, dat beantwoordt dan ook meteen de vraag van René, denk ik. Is Bové een aanspreekpunt mocht mij dit overkomen. Dus je zou de mensen wel aanraden om dan meteen naar Bové te bellen. Ja, nou ja, wat jij zegt, als Bové dat heeft uh, en dat klopt, dan zou ja. ik dat zeker laten doen, toch? Ja, absoluut, want daar zie je dat je gewoon uh, 80% van de, van de kwetsbaarheden in je systeem haal je op die manier boven water. Ja. En dat kan een oude softwareversie zijn waarvan je niet meer weet dat die er is, maar wel aan het internet gekoppeld is. Ja. Ja. Uh, de manier van wachtwoorden, hoe je die gebruikt. Uh, dus dat is een heel aantrekkelijke manier om, uh, nou ja. Nou, ik vond het vond, voor ons was het heel waardevol. We hebben dat van buiten naar binnen laten doen. Maar we hebben ook iemand echt gewoon binnen in ons bedrijf gezet die... Oh ja? Zijn laptop mocht inpluggen in ons netwerk ja. en ja, dan heb je natuurlijk al directe toegang, maar dan nog soms als je, als je gewoon goed voor elkaar hebt, dan kan je niet zomaar wat doen. En nee, dus, dus dat gaf ons veel tips en tricks zeg maar om dat te voorkomen, want ook wij hebben stagiaires over de vloer. en die. Ja, Vind je, dat is natuurlijk in. interessant. Ja, nee, precies. Ja, ja, ja, ja. ja. Um, voor wat jij net zei ja. over uh, internetverbonden dingen. Even, mat. Uh, IoT. Uh, yes. Voor de mensen die dat niet weten, is Internet of Things. Uh, is Waanzinnig groeiende, toch? Ja, zeker. Uh, en wat is dat eigenlijk? Nou, zijn al, eigenlijk alles wat er op, aan, op het internet is aangesloten. Tegenwoordig heb je koelkasten, magnetrons, uh, speelgoed voor kinderen... Waar, waar microfoons zitten, waar camera's aan hangen... en wat gewoon uh, niet goed beveiligd is, of, vaak omdat het gewoon te goedkoop is... Uh, vanuit AliExpress, uh, smartlampen die gewoon... Ja, niet beveiligd zijn, waardoor uh, wat aangesloten is op het internet, waardoor je hackers weer gemakkelijk een poort binnen kunnen komen Precies. om in je bedrijf of in je huis mee te kunnen kijken en mee te kunnen luisteren. Dus eigenlijk elk ding wat aangesloten is, is een deur? Uh, ja, zo goed als, als het op in, aangesloten is op het internet wel. Ja, Dus als jij een teddybeer hebt thuis voor je dochter of zoon met een cameraatje erop, die, uh, want je denkt dat is leuk, kan ik uh, straks kijken of ze wel <lacht> slapen. Zet er een wachtwoord op. Huh? Dat kunnen hackers ook zien. Of ze ja, ja, precies. Ja, ja, nou ja, dat is dus bijzonder uh, scary. Het is, het is vaak de ingang tot veel meer. Hè? Dat, ja. Er zijn hacks bekend dat ze via de airco uh, binnen zijn gekomen. en uiteindelijk op het netwerk verder zijn gegaan. Uh, langere tijd in het netwerk zitten en ja. dan versleutelen. Maar dat begint met een airco, een camera. Dus het is niet alleen goh, grappig dat ze bij de camera of met de printer kunnen. maar er zit een heel traject vaak achter. Ik vind dit ook wel een goede vraag, hè Michel? Ja, Henk, ik hoorde je net zeggen dat, uh, dat het niet de vraag is uh, of je gehackt wordt, maar wanneer je gehackt wordt. Uh, maar de vraag van Marvin is, hoe maak je jezelf nou minder aantrekkelijk uh, voor een hacker, naast uiteraard die goede beveiliging? Nou, die goede beveiliging is eigenlijk wel het belangrijkste. Uh, dus dat je actuele software updates hebt, um, dat je over na hebt gedacht wie kan er bij welke bestanden. Dus wachtwoorden, dat je daar uh, goed over hebt nagedacht. Um, en dat je een plan hebt voor als het misgaat. Um, dat zijn wel hele belangrijke zaken. Verder kun je wel nadenken ook hoeveel uh, informatie van jouw bedrijf of organisatie uh, op internet te vinden is. He, uh, Sorry, een no uh, nog één keer. Je, je kan nadenken over hoeveel informatie er over je bedrijf online te vinden is. Ja, een 06-nummer kan al bijvoorbeeld interessant zijn voor uh, een hackaanval Of een foto van iemand die goed eruit ziet. Uh, wie uh, zit op welke afdeling in welk bedrijf. Maar ik kan me voorstellen dat voor veel uh, bedrijven, ja, je, je wil toch ook gevonden worden? Klopt, maar je kunt er wel over nadenken hoeveel informatie je op internet uh, geeft. En als je er bewust van bent, dan ben je alweer een stapje verder, dat je dus ook via die manier aangevallen kunt worden. Um... Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb een telefoon, uh, ik heb een eenmansbedrijf, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Is het dan aan te raden dat ik een tweede nummer neem alleen voor uh, zakelijke dingen? Dat is dus een hele goede maatregel, ja, klopt. Ja. Ja. Okay. Om daarmee ik kan dit trouwens wel beamen, wij kregen een nieuwe website en er stond ons team heel mooi op. Ja. En stond onder Financial Controller stond erbij en ergens stond ik ook nog. En, en niet kort daarna kreeg ik een, een mailtje van onze Financial Controller. Van hey, wij gaan morgen 10.000 euro overmaken naar Engeland. Ik wil nog even jouw bevestiging hebben. Op naam, zoals hij het naar mij zou schrijven, nee, van ja, ook het e-mailadres klopte. Onderhuis natuurlijk niet, maar What? om een idee te geven dat een teamsite, ja, we hebben hem nog steeds, maar het geeft wel mogelijkheid tot. Uh... En was dit na je hack? Of, uh... Ja, dit was wel na ons hack. En ja, ja. dus je was al op, op je hoede. Ja. En dat gebeurt ja. sterk geautomatiseerd. Ze dus zoeken naar die uh, uh, uh, mensen op de financiële afdeling, ze weten wie de directeur is uh, en dat is allemaal informatie die gebruikt kan worden. Ja, dus. Uh... Limiteer je, het, het, de informatie die je online zet over je bedrijf, ja. Uh, en, ja. maar wat zijn er dan ook dingen die ze echt niet erop moeten zetten? Uh, 06-nummers, maar ook bijvoorbeeld hè, wat ik ook wel zie bij teksten dat ze een hele, uh, alle computers vertellen wat ze allemaal hebben, welke Aha. systemen. Ja. Um, en het helpt ook om bij zo'n uh, beveiligingstest ook dat soort dingen mee te laten nemen. Van hoe goed ben je nou eigenlijk zichtbaar op internet en wat betekent dat voor het aanvalsoppervlakte, weer een ingewikkelde term misschien, van, uh, ja, van hackers. Ik wilde eigenlijk iets over heel termen. Heel... Ja, dat is wel heel erg de voorkant. Ik wil dit van Tanja nog even snel erin gooien. Ik zag net bij Axel ook al heel veel vragen over cloud systemen ja, langskomen. Ja. Uh, Tanja die zegt uh, is on OneDrive uh, genoeg beveiligd of een Google, D, uh, Google Drive. Of, al die online diensten die er zijn, dat is vooral de achterkant. Nou ja, ja en nee. Um, als je overal hetzelfde wachtwoord hebt, wat ik ook nog wel eens tegenkom, uh, de toegang tot dit soort omgevingen is vaak niet goed beveiligd. Um, plus, um, stel dat je op één laptop van je OneDrive-omgeving uh, uh, de bestanden verwijderd hebt, uh, dan worden ze door OneDrive vaak ook geüpload naar andere PCs. Um, dus. Het antwoord is uh, nee, niet per definitie, is het standaard veilig. Je ja. hebt met wachtwoorden te maken en ook de manier waarop je OneDrive hebt ingericht. Ik, zou ja. eigenlijk wel, ik ben wel benieuwd naar wachtwoorden, ik, weet je... Uh, ik, maar dat, die vraag hebben we niet, hè? Wat, of mensen thuis wachtwoorden hebben met een familielid en een geboortedatum erin. Ik durf te wedden dat 80% dat wel heeft, uh, of zoiets, weet je, een hondennaam of iets wat redelijk uh, makkelijk te achterhalen is. We hadden, je had het net over termen, en, uh, moeilijke termen, daar hebben we ook een vraag over Michel. Uh, ja, dat is een, uh, is een stelling een eens oneens stelling uh, ik vind zogenaamd simpele termen dus een aantal die we hier vandaag gehad ja. hebben of een vpn verbinding een wachtwoordkluis backups et vind ik stiekem best wel ingewikkeld uh, Zeg je ja ik vind het best wel ingewikkeld of nee het lukt me wel dus ik vind zogenaamd simpele termen zoals een vpn verbinding het ging net ook al over phishing mails ja. uh, malware heb ik voorbij horen komen oppervlakte. ja, nee, ja. Wat was ik, het? ik wil heel graag ook toch Axel nog even complimenteren met zijn openheid over uh, dat je gehackt bent. Dat kom ik uh, niet zoveel tegen. Um, maar wat je inderdaad ziet, heel veel tips worden ook heel... Het is heel makkelijk om een wachtwoordkluister te nemen. Neem VPN, terwijl mensen dat vaak best moeilijk vinden. Ja. En dat heb ik zelf ook. Um, ik ben zelf manager IT geweest en ik schaamde me ook wel... om hele simpele dingen te vragen nee. aan mijn eigen ICT helpdesk. Maar dat zie ik hier ook heel veel. Dus Wees ook niet bang om hulp te vragen van hoe richt je dan VPN goed in of hoe uh, ja. richt je een wachtwoordkluis in. Allemaal niet, ja, het lijkt allemaal heel eenvoudig, maar je bent ondernemer geworden om te ondernemen en niet om wachtwoordkluizen te installeren. Nee, ja. Maar, ja, maar ja, goed, dus, dus vindt iemand zoals Mats of zoals jij die, ja, die, die, dat zou stap 1 moeten zijn? Eigenlijk. Ja, en ik wil ook graag een pleidooi houden voor MBO ICT, uh, dat zijn de digitale loodgieters van, uh, van morgen. Of van Goed vandaag gezegd. eigenlijk al. Goed gezegd. Uh, ik wil nog even een laatste vraag aan jou. Uh, maar valt er niks te doen? Uh, dan, dan denk je nu wel, als het allemaal zo makkelijk is en zo kwetsbaar zijn. Wat, wat, hoe gaat dit straks? De, want het gaat, gewoon, het gaat gewoon door. Ja, het gaat gewoon door. Wat ik al zei, het is niet de vraag of, maar meer wanneer uh, ben je slachtoffer. En wat heb je dan geregeld om de kans te verkleinen hè, dat je slachtoffer wordt... Dus uh, hoe zorg je dat je wat beter beveiligd bent door allerlei maatregelen vooraf genomen te hebben, goede wachtwoorden, uh, actuele software die je hebt draaien. Dus die beveiliging updates die je altijd uitstelt, nee dat moet je niet doen want daar zit vaak de, de cruciale beveiligingspleisters uh, ja, in zeg maar, ja. hè, die, uh, die je beter beschermen en heb een plan wat Axel ook al zei. Tip, tip, tip, tip, tip, tip. Deze komen uh, straks, straks op ons Ik heb nog een mooie ja. over, uh, over, kan je voorbeelden van phishing geven? Die werd dan aan jou gesteld, Henk. Ja. Yeah. Uh, wat, wat bij ons uh, schering en in inslag is, is dat er zogenaamde apparatuurleveranciers bellen. Van, hé, hey, we hebben uh, firewalls en uh, wat hebben jullie dan voor een firewall? Nou, dat, soort, dat soort telefoongesprekken. Ja. Ik, uh, dat zou ook voor mij een tip zijn, kap die gewoon af. Ja. Uh, je hebt een eigen leverancier. Dat uh, werkt prima. Dat heet social engineering, als ik het, niet, uh, als ik het goed heb. Ja. Uh, yeah. Social engineering, wat is dat? Nou ja, veel phishing uh, die maakt uh, gebruik van Dank social wel, engineering. Uh, dat is uh, de, de manier waarop je als mens beïnvloed wordt door cybercriminelen, maar ook door bijvoorbeeld door reclamemakers. Als je booking.com kijkt, dan word je verleid om toch maar te klikken, omdat je bijvoorbeeld schaarste ervaart en denkt ik moet de laatste kamer hebben. Uh, voorbeelden van phishing mails, uh, waar ook social engineering gebruikt wordt. Dat is bijvoorbeeld uh, een mail vanuit het CIB, dat je vanuit ja. een autoriteit benaderd wordt. Dan heb je direct paniek, tenminste ik. Ik denk oh god, ik moet vast een boete betalen, ja. laat ik dat maar snel doen. Ja. Um, angst is natuurlijk ook een grote manier van beïnvloeding. Uh, je hebt natuurlijk die, die uh, mails waarin ze doen alsof ze weten dat je porno kijkt. Um, en het gaat ook om de grote groep, dus het is ook statistiek, dus van de 10.000 uh, in een uh, phishing campagne is er altijd wel één of twee ja. waar het relevant voor is. Ja. En Zelf wil ik een nog een corona, uh, thuiswerkvergoedings thuiswerkvergoeding, phishing mail maken, um, want dat is een thema wat mensen ook raakt. Dus uh, phishing mails zijn altijd gericht op emotie en dat mensen stoppen met nadenken. Maar even heel duidelijk dan, want ik vind dit wel een hele relevante vraag en ik denk dat dit toch... Vaak uh, overgeslagen wordt, social engineering. Wat, wat kun je het beste doen ertegen? Ja, om heel nou, voorzichtig zijn. Nou, voorzichtig zijn en je bewust zijn dat het op die manieren gaat. Ja. Uh, dus ook zorgen dat je bijvoorbeeld hebt nagedacht: wie kunnen er in je bedrijf? Heb je daarover nagedacht? Spreek je mensen aan die uh, binnenkomen bij jouw bedrijf? Uh, en train mensen daar ook op. Ja. Uh, dus naast die uh, security test, zeg maar technisch. Uh, ja, test je mensen ook op dit soort? Uh, dus, uh, je hebt ook phishing-campagnes die je kunt doen ja. uh, om mensen te testen. Heel fijn. Oké, okay, dankjewel. Uh, we gaan, we, weet je, er komen zoveel vragen binnen. We willen eigenlijk straks nog even terugkomen om een aantal vragen te beantwoorden. Super interessant. Uh, we zouden hier echt nog wel drie uur kunnen zitten. Uh, er komt ook straks een enquête naar jullie, niet straks, maar ik geloof morgen. Uh, dat gaat over dit, uh, dit uh, webinar. En uh, ga nog even naar bovenmij.nl slash cyber. Uh, ja, dan gaan we naar de echte hacker, Mats Dekker. <laughs> dat is lekker. <laughs> er zijn uh, verschillende soorten hackers, dat weten jullie misschien niet, misschien ook wel. Black hat, white hat en grey hat. Een uh, black hat hacker is een niet-ethische hacker die echt voor het gewin gaat. Een grijze grey hat hacker die, uh, ja, die, die vindt alles wel aardig. En je hebt white hat hackers, oftewel ethische hackers, daar is Mats er één van. Ja. Mats, welkom. Houd bedankt. Uh, vertel. Ja, nou, uh, ik ben uh, ethisch hacken, Ik vind het vooral interessant ho ho hoe werkt het nou? Hoe werkt de computer? Wat kan je er tegen doen? En hoe kan je daar mensen nou eigenlijk mee helpen? Hoe kan je zorgen dat mensen die niet de kennis hebben, toch zorgen dat zij er uiteindelijk toch iets aan hebben aan uh, de kennis die ik nu heb opgebouwd in de afgelopen jaren? Ja, top. Uh, dus uh, ja, het, het lijkt mij super interessant. Uh, ik vind ja. het allemaal toch wel hocus pocus. Ik zou misschien wel heel graag willen kunnen hacken, juist precies om wat je zegt, om die zwakheden bloot te ja. leggen. Uh, dus eigenlijk zou jij iemand zijn die Axel had kunnen bellen uh, en uh, die jullie dus ook kunnen bellen, is, is een white hat hacker. Uh, jij hebt twee filmpjes meegenomen. Yes, dat klopt. Okay. Um, ik heb eerst een filmpje meegenomen over IoT-apparaten, hoe dat uh, online kan worden gevonden en hoe gemakkelijk en zonder dat je door hebt dat dat eigenlijk allemaal gewoon te vinden is. Nou, laten ja. we die eens even kijken. Zo dan is een zoekmachine voor apparaten aangesloten op het internet, zoals camera's en printers. Apparaten over de hele wereld kunnen gevonden worden via deze zoekmachine. Zo ook in Nederland. Hier in Utrecht is een camera gevonden. Eens zien of we deze camera kunnen bereiken. Deze camera kan zonder wachtwoord worden bekeken. De camera staat naast een weg. Er zijn twee camera's aangesloten op dit IP-adres. Deze camera's kunnen gemakkelijk uitgeschakeld worden. Ook printers kunnen worden gevonden via Sodan. Eens zien welke printers we kunnen vinden in Nederland. Deze printer is te bereiken zonder wachtwoord. We kunnen in het configuratiescherm komen. Soms is hier gevoelige informatie te vinden. Ook kunnen printopdrachten worden bekeken. Eens zien of we meer printers kunnen vinden. Deze printer is ook te bereiken zonder wachtwoord. Een printer zonder wachtwoord is vaak het beginpunt voor een hacker voor een aanval. De printer wordt vaak geleverd door een IT-leverancier en heeft deze ook vaak in het beheer. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid bij zo'n hack? 3, 2, Ongelooflijk, ik denk dat, dat je wel hiermee laat zien hoe makkelijk het is om, om binnen te komen. Show dan is volgens mij gewoon, daar kan ik naartoe. Ja, dat is openbare, de, gewoon openbare data, daar kan iedereen inloggen. Met de account kan je wel weer meer, uh, weer meer zoeken, maar iedereen kan eigenlijk hiermee gewoon kijken naar camera's die openbaar zijn. En dat staat. is gewoon legaal? Ja, nou ja, uh, <laughs> het is een beetje een grijs gebied denk ik. Uh, want uh, het, uh, je, je, ja, je, je gaat niet per se inbreken, alleen je bent niet uh, bevoegd om er, er te gaan kijken. Alleen als de poorten dan open staan. ben je door de ramen kijken. Ja, oké, okay, maar je zie, je, je ben, je, je, ze kunnen jou dus ook zien in ja. de geschiedenis en et Ja, ja, ja, exactly. ja. En tenzij je een VPN, VPN gebruikt, dan ja, ja, okay, daar ja, steeds ja, wat achterhalen. Ja, maar. ja, ja iets moeilijker. Hè? Ja. Je hebt, uh, er staat hier een uh, filmpje, een, uh, sorry, niet een filmpje, een vraag van Gerben. Uh, hoe lang deed je over je snelste haak? Ik denk dat we dat in je tweede filmpje ongeveer we gaan dat, zien, ja, ik toch? Ja, ik denk dat we daarin heel w goed Leg komen. uit, wat wordt dat? Uh, nou, dat is eigenlijk een visiecampagne waar Henk het net ook al over had. En, uh, er wordt een uh, groep mensen worden, uh, ge worden gevischt, er wordt een mail naartoe gestuurd. Ik maak daarvoor een uh, landingspagina, die maak ik na, of die kopieer ik eigenlijk. Een pagina waar je normaal gewoon inlogt, bijvoorbeeld je adminpaneel. Die, die download ik, die host ik op een, op, op een eigen site. Iets langzamer. Ja, ja, ja, ja. Die, die, dus gesneden koek voor jou. Ja. Ja, die, die, die, die plaats ik gewoon, die, kunnen, die worden bereikt vanuit de mail, die wordt verstuurd. En ja. wanneer je op die link klikt, kom je op die pagina. Die lijkt gewoon één op één echt. En uh, daar wordt je gegevens achtergelaten. En dat kan ik dan weer terugzien en kan ik inloggen met die gegevens om, uh, om eigenlijk ja, te hacken. En, nou, om het ja, te laten we maar, zien. Ja. Laat we maar zien. En jij gaat, uh, jij gaat een beetje meepraten. Ik ga het een beetje. Ja, Oké, okay, top. Ja. Tweede filmpje. Dit is een systeem waarin je gemakkelijk visiecampagnes kan aanmaken. Ik maak eerst een groep aan, of ik aan mezelf. Ik kopieer een, uh, ah, een e-mail een standaard template. Ik zoek een website op. In deze in dit geval boven mij. mij, ik, ik kopieer de link. Ik plak ik erin. En ik heb de website eigenlijk nagebouwd. Dan uh, maak ik campagne aan, stel ik in naar wie ik het wil versturen. Nou, dan uh, is het verzonden. Dan is de mail in de mail terechtgekomen. Ik klik op het linkje. En de webpagina lijkt precies hetzelfde, maar deze pagina is van mij. En de gegevens die hier worden achtergelaten, die uh, kan ik weer terugvinden. En hier zie je de... Nou, oké. Okay. Uh, mensen, ik weet niet hoe jullie. Uh, als jullie niet al bang waren door dit verhaal. Uh, door dit verhaal, maar dat jullie dit zien. Uh, in, in één minuut ja. en één seconde. zo lang duurde het filmpje. Heb jij een phishing campagne opgezet. Ja. Waar je een, een, een site kloont. Uh, de landingpage kloont. Uh, de hele business. Ja. Ongelooflijk. En hier heb je geen technische kennis van nodig? Gewoon niet. Nee, het opzetten alleen. Alleen, uh, ja, dat kan je ook laten doen. Maar. Ja, het, het systeem werken en wanneer het systeem staat, dan kan iedereen gewoon uh, in, in werken. Het is gewoon een uh, content systeem, ongelooflijk. Uh, wist je, ja, jij wist het natuurlijk. Wist jij dat dit ja. zo snel ging? klonen niet, nee, dat is toch scary. Hè? Uh, um, Oh ja, sorry, je bent terug, Douwe, gezellig, hi Douwe, uh, welkom terug aan tafel. Uh, we gaan nog even, even, ik zie een andere vraag binnenkomen. Ja, die andere vraag gaat natuurlijk over, uh, over geld. Uh, wat kost daar? Uh, ik denk dat het antwoord sowieso is meer dan of minder dan uh, gehackt worden. Maar uh, waar, waar kunnen we aan denken als mensen jou zouden bedden? Uh, ja, dat uh, verschilt in, uh, in, in hoeveel, hoeveel printers, uh, hoeveel, uh, wat voor apparaten je hebt. Uh, wil ik alleen testen, kijken wat het maar is? Maar moeten mensen denken aan een paar honderd euro? Ja, ik denk uh, duizend, minimaal. Ja, duizend, iets meer. Tussen duizend, dus de duizend ja. en vijfduizend euro. Nee. Het ligt aan de uitgebreidheid van de test en hoeveel apparaten ja. en, en wat je al allemaal wilt te testen. Zeg maar. Ja, nou ja, ik, het uh, ik, is, is dus aan te raden. Ik bedoel, ik denk dat het money well spent is. Uh, je, dit moet je absoluut doen. Ik zag nog een vraag. Is die uh, weg? Uh, Hoe zet je een uh, wachtwoord op een printer? Ja. Dat is vaak ook een vraag die je bijvoorbeeld aan een ICT leverancier kunt stellen, en dat zijn ook belangrijke dingen, een belangrijke tips. Ook praat met je IT leverancier hoe uh, hij dit soort uh, uh, apparaten beveiligd heeft. Ja, ik vind dit wel een leuke van Simone. Ik heb, uh, ik heb even, ik, normaal wanneer we de gasten hebben, dan ga ik kijken wie zijn dat en dat. Is. Hij is niet vindbaar. Er staat een of ander huis ergens in het noorden uh, op een hoek. En voor de rest zie je helemaal niks van die vent. Dus hij heeft zichzelf goed ingedekt. <laughs> maar uh, misschien te goed. Want als ze je nodig hebben, weet het top. Je laat misschien geld liggen. Ik weet het niet dan wordt. Maar ik denk ook dat dit zijn de, de dingen die via Bovee mij lopen. Ja, dus neem contact ja. op met Bovee mij En zorg dat je uh, inderdaad via uh, Douwe, Douwe. Denk ik, uh, dit nou, soort ja. dienstverlening uh, organiseert. Ja, Douwe vertel. Uh, weet jij. Kunnen ze dat doen, jou bellen? Niet ja, jou, maar Bovee mij bellen. En, uh... Zeker, als, als klanten daar vragen over hebben, moeten ze gelijk contact opnemen. Via hun accountmanager, via hun aanspreekpunt uh, van boven mij. En dan zorgen wij dat het op de juiste plek terechtkomt. En dat ze adviezen kunnen krijgen die ze nodig hebben. Top, oké. Okay. Ja, nou, Er is ook een white paper gemaakt, hè, dus die ja. bevat ook al dit soort tips. Ja. En verder het ministerie van Economische Zaken, Digital Trust Center, ook dat zit in de tips. Uh, die heeft ook veel praktische informatie over ja. hoe je jezelf beter beschermt en uh, ook hoe je bijvoorbeeld zo'n crisisplan of een noodplan uh, maakt. Die uh, whitepaper, die is van BovMijt? Ja. ja. En die is gewoon te downloaden? Um, zal ik het gewoon herhalen? BovMijt.nl slash cyber? Ik weet niet of die te downloaden is, maar dat zal ongetwijfeld... Ja, hoor ja? ik in mijn orde. Hij is te downloaden. Uh, Hij is te downloaden. Ja. Er wordt geknikt door zeven mensen. Ja, nee. Ja. Één, één iemand die daar staat. Dus dat is raak. Uh, we naderen het einde, maar ik wil even terug naar de vraag voor uh, Axel. Daar stonden ontzettend veel vragen. Ja, ik was er al een beetje doorheen aan het scrollen, inderdaad. Oké. Okay. Uh, en even misschien de vraag die ik er meteen even uit wil pikken gaat over als je nou je software systeem bij een externe partij uh, een externe partij die onderhoudt je softwaresysteem. Ja. Uh, hoe, hoe doe je dat dan ga je met die mensen in gesprek of hoe, hoe kun je die mensen dan uh, hoe beveilig je jezelf dan ja. nou heel veel uh, via inderdaad uh, het gesprek met je leverancier aangaan en uh, afspraken maken over hoe die dat beveiligd heeft en je kunt ook eisen stellen aan je leverancier um, He, bijvoorbeeld door een certificering te vragen uh, van je leverancier. En heel veel mensen denken, achter dat zal mijn ICT leverancier wel geregeld hebben. Maar je bent nog altijd zelf ook verantwoordelijk voor uh, de manier waarop je beveiligd bent. Weet je, je, je hoort heel veel dat je, dat je zelf verantwoordelijk bent. Maar herhaling lijkt me hier ook wel belangrijk. Uh, dat je jezelf dit gewoon echt aanleert om, om jezelf daar toch een beetje wegwijs in te maken. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. En je ook niet te schamen, wat ik al zei, om gewoon hulp te vragen. En de meest domme vragen die je misschien denkt uh, in je hoofd, stel ze gewoon. Want het gaat om je eigen beveiliging. Uh, en het kost veel geld als je slachtoffer wordt. De domste vraag is die je niet stelt. Hè? Absoluut, dat is, dat is, ja. Dus, en daar uh, kan ja. ik over meepraten. Ik heb daar zelf ook lang over gedaan om toe te geven dat ik sommige dingen niet snap. Ja, nou, oké. Okay. Ik denk, uh, zoals ik zei, we komen aan het einde. Uh, we hebben nog één vraag, die kunnen we nu al voorzetten, alsjeblieft. En uh, wat zouden jullie die willen beantwoorden? Dat is, wat is deze? Doe maar. Ja, wat is het belangrijkste dat je nou vandaag geleerd hebt? We hebben natuurlijk heel veel voorbij horen komen over verschillende termen. Social engineering, uh, online beveiligen, die printers een wachtwoord erop zetten. Uh, wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt? Is er iets waar je misschien morgen meteen al mee aan de slag gaat? Dat wachtwoord op die printer zetten. Of al je oude wachtwoorden aanpassen. Hmm. Of zorgen dat je overal een ander wachtwoord hebt. Dan hebben we het nu alleen nog over de wachtwoorden. Backups. Nou ja, ja, een stappenplan. Misschien, ik denk misschien dat... het verwachtingspatroon van mensen dat ze zoiets zeggen van ja, geef mij nog gewoon de tip waardoor ik gewoon niet meer gehackt word. Zeg maar. Dus ja. de, de, de, de ultieme Schouderij. beveiliging. Ja. Uh, nou, misschien kan ja. daar antwoord op geven, maar ik denk dat die er niet is. Je moet wel een beetje geluk hebben in, de, in, de, in het leven. Maar ik denk, uh, ja, er de, de zijn wel oplossingen om het moeilijk te maken. Maar precies wat je zegt, het is wanneer je gehackt wordt, ja. Niet of. Nee, maar dat is een balans tussen gebruiksgemak uh, en beveiliging. Je kunt, maar uh, ik, ik kan net als die kijker, hier heb ik ook lange tijd zitten denken van, nou, geef mij nou gewoon die tip. Ja. Dan, dan installeer ik dat, dan koop ik dat, dan doe ik dat en dan gebeurt het mij niet meer. Ja. Dat is, ik ben dat is, er denk inmiddels ik niet achter gekomen dat dat niet lukt. Nee, ik denk ook dat die, die wereld te flexibel is. Die past zich te snel aan uh, om, om dat te kunnen uh, beloven ook überhaupt als, als bedrijf. Uh, Mats, even, ja. dit is wel leuk, we doen een rondje tips. Even. Ja. Uh, jouw... Jouw gouden tip? Mijn gouden tip is: uh, denk toch wel uh, het, het ervaren. Het, het uh, doorlopen, de stappen van uh, wat, wat nou als ik word gehackt. Uh, het phishing, een phishingkapij uitvoeren. Uh, kijken, letten je medewerkers erop. Uh, ja, en vooral gewoon het doorheen lopen en, en echt kijken welke systemen gebruik ik. Waar, waar ben ik dicht te vinden. En ja. uh, ik denk gewoon echt een goede inventarisatie: dat dat heel belangrijk is. Top. Oké, okay, ja, goeie, dat vind ik wel een hele goede, die goede inventarisatie. Ik denk dat veel mensen vooral niet weten wat nee, er allemaal is. Nee, boekhoudsystemen en allemaal ja. soorten waar, waar je van, uh, ja, weet, eigenlijk niet eens weet dat wat je het gebruikt. Axel. Heb een plan, ook al is het maar dat telefoonnummer. En uh, ik zou aanraden om, uh, om, uh, om je te laten hacken. Oké, okay, stappenplan, laten hacken. Het Henk. draaien van software updates, uh, zogenaamde patches, uh, een van de belangrijkste maatregelen. En denk ik twee-factor-authenticatie, ik kan het niet laten, een ingewikkelde term, maar het is niet ingewikkeld uh, om, om uh, te gaan doen. Er zijn praktische tips voor, zodat je veel beter beveiligd bent uh, tegen hacks als toch je wachtwoord gelekt wordt. En uh, off offline opslaan misschien ook? En backups inderdaad, uh, de 3-2-1 regel, dus dat je in ieder geval ook een backup uh, offline hebt. Um, ja Oké. Okay. Nou, tip? Ja. Je mag ook nou, gewoon ja. zeggen, bel ons. Ja, dat is ja? de goede ja. Nee, maar ik denk wat jij al zei, Michael, het is best wel scaring. Ja. En ik hoop dat uh, iedereen vannacht nog goed slaapt. Maar uh, als ik dit zo zie, dan uh, zou ik me wel... Ja, dat issue is wel heel erg belangrijk om dit serieus aan Zeker. te pakken. Om hier echt serieus mee bezig te zijn. En het wordt alleen maar belangrijker voor de toekomst. Ja. We zijn zo ongelooflijk afhankelijk van die hele... Technologie en van de digitalisering van de wereld. Ja, ik heb, dat is een laatste feitje. Ik heb ook begrepen dat er in dus komend jaar iets van 30 miljard devices op het IoT gaan hangen. Dus dat is waanzinnig veel. Ja. En het is waarschijnlijk een kleine schatting. En dat, dat zijn allemaal deurtjes. Dus bescherm jezelf goed. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik hoop dat, uh, dat je wat bewuster bent van uh, de gevaren of de potentiële gevaren. En, en, en wat je ook kan doen om jezelf daarin te helpen. Uh, neem vooral contact op met uh, BOV-Mij of iemand die je daarin kan helpen. En bescherm jezelf goed. Uh, jij had nog iets over vertrouwen? Vertrouwen is erg belangrijk inderdaad. Dus uh, zoek ook hulp bij uh, partijen die je vertrouwt. Ja, logisch. Dat is Rijken. denk ik het allerbelangrijkste. En internet draait om vertrouwen. Dus dat is een... Ja, een kwetsbaarheid die op ons afkomt. Ja, niet alleen uh, internet. Hè? Veel draait op vertrouwen. Absoluut. We wensen jullie een goede avond. We hopen dat jullie genoten hebben. En uh, we zouden willen zeggen, hopelijk niet tot volgende keer, omdat we dan allemaal beschermd zijn. Maar die kans is klein. We zien jullie volgend jaar. Dankjewel. Goedenavond.